Ik ben lid van de bibliotheek in mijn jeugd al en praat ik over 70 jaar geleden, of iets, iets minder. En van al die vele boeken die, me, die ik gelezen heb, is Noodlood van Louis Kuyversen eigenlijk het meest bijgebleven. Dat gaat over vriendschap, tussen twee, dwingende vriendschap tussen twee mannen. eindigt eindig met een, een symfonie in het concertgebouw. Don, Daar dondert het aan en die zinnen heb ik altijd nog onthouden.